Er wordt hier al uh, vele tientallen jaren gesproken over de ontwikkeling van deze locatie. Dus ik ben er ook wel uh, heel erg trots op dat het nu gelukt is met heel veel partijen, uh, samen met de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland, dat we dat nu bij elkaar gebracht hebben en tot ontwikkeling brengen.